Ah, ik mag eindelijk een keer ballen want dat heb ik nog nooit gedaan. Kijk, je speelt hem door zijn benen, loopt er omheen. En je moet het dan wel weer de bal hebben. Als je hem niet hebt, dan heb je het helemaal gehoord, dan is het geen pannen. Dus het is of twee scoren of één keer Er is er iemand die je tegen Hassan wil opnemen? Ja, eke, eke. Nou Hassan, ik zou zeggen kies je jij tegenstander uit. Misschien. Nee, nee, nee. Ja, die wil, die wil. Maak het uh, Hassan niet te moeilijk. Als hij net een show gegeven. hij ja, ik heb hem net gezien. Oh, ja, ik maak jou wel. Heel goed. Hebben we een uh, achtige van de andere CD misschien? Dat zeggen ze dan pas als hij daar is. Oké, daar gaan ze! Ah, ze doen ze. Ik weet niet kijk, kijk, hoe lang gaat dit duren. Hij doet haar extra. Hij doet haar extra. Ja, ja. Hij doet haar extra. Zie je, het, kijk, kijk, kijk. Dan moet je het over elkaar gaan Gordicke telt hier gewoon uh, niet mee, hè? Hij pakt hem daarna, toch? Leimburgtie! Het is best een grote koele natuurlijk. Hé, oh. oh. hey, er is Er is er een schijt! Oh, oh! Hij doet er zelf over lijkt. Ik kan zo volgen. Dan kan jij met die grote voelen van jou Maat 35 tegen, maat 43. 6, 7, 48. 8, ja, we hebben steeds meer. Wie biedt de Ja. Oké, ja, we Ja, nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 0 1 2 1. Как можешь?